Honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Dit is een moment om te herdenken en om stil te staan bij de geschiedenis. Bij het verleden van Europa. De periode van 1914 tot 1918 was een donkere en verschrikkelijke periode. Miljoenen jonge mannen en soms ook vrouwen hebben het leven verloren. Vier jaar lange strijd in loopgaven. Een zinloze strijd om enkele meters grond te veroveren. Zelfs zonder directe betrokkenheid kon Nederland niet ontsnappen aan het geweld over de grens. Dit verleden heeft ons ook historisch erfgoed gebracht. Tastbare en zichtbare bewijzen van een gezamenlijke geschiedenis. Erfgoed brengt ons weer in contact met dat gezamenlijk verleden. Op een manier dat het eenheid in de verscheidenheid laat zien. De Europese verkiezingen naderen. Er heerst een sceptische houding ten opzichte van de Europese Unie. Het debat daarover, ja, gaat toe. Maar laten we de verworven vrijheden en economische vooruitgang niet voor vanzelfsprekend aannemen. Door opnieuw naar het erfgoed goed te kijken, staan we niet alleen stil bij het verleden. Het geeft ook de kans om te kijken naar mogelijkheden, naar de toekomst die Europa kan bieden. Een Europa dat samenwerkt en waar ruimte is voor onze Diversiteit en eigenheid, waar de som meer is dan de afzonderlijke delen. Waar we werken aan een beter Europa met behoud van vrede, welvaart en vrijheid. En een concurrerend en dynamisch Europa, gericht op mogelijkheden en kansen. Digitale innovatie biedt enorme mogelijkheden voor onze economie en maatschappij. Die moeten we benutten. De Eerste Wereldoorlog heeft ons laten kennismaken met de kwade kanten van menselijke technologie en vernietigingskracht. Een vernieuwend Europeana kan technologie juist benutten om te creëren en mensen bij elkaar te brengen. Technologie moet in dienst staan van de mensheid. Het Europeana-project 1914-1918 maakt het mogelijk om persoonlijke en indrukwekkende beelden uit het verleden, en digitale technologie te combineren tot een positieve bijdrage aan de samenleving. Het is een Europees project met meer dan een half miljoen objecten uit meer dan twintig landen, zowel van musea en archieven als persoonlijke collecties. Een soort interactief archief. Via digitalisering kunnen objecten, beelden, verhalen, muziek of schilderijen niet alleen de herinnering levend houden en te delen met 500 miljoen andere Europeanen. Nog belangrijker is dat digitalisering het mogelijk maakt om nu, in het heden, met elkaar in contact te treden over het verleden. Pas dan wordt het verleden en de herinnering daaraan echt levend en voelen nieuwe generaties zich ook deel van dat verleden. De kracht van de digitale technologie is dat het interactief is. Het nodigt uit, of beter, het daagt uit tot communicatie. Digitalisering van cultureel erfgoed moet niet alleen de collectie van een museum of een archief willen reproduceren. Laat staan 300 musea en archieven. Digitalisering van cultureel erfgoed moet gaan over het actief delen van informatie, over meningsvorming, over op een vernieuwende manier aan de slag gaan met historisch beeldmateriaal, over jonge appmakers uit de creatieve industrie die historisch materiaal vertalen naar de vragen van het heden. In mijn visie is Europeana veel meer dan een digitaal archief, het is een platform om beelden en visies met elkaar te delen. Het is een digitale bron voor nieuwe ideeën, voor meer dialoog tussen verschillende generaties en lidstaten in Europa. En niet in de laatste plaats, Europeana is een kweekvijver voor de culturele app economie waaruit nieuwe businessmodellen opbloeien. Digitalisering van cultureel erfgoed opent een nieuwe wereld. Veel musea zijn hierin al voorgegaan, van Vilnius tot Parijs, van Londen, Barcelona tot Amsterdam. Deze musea zien digitalisering terecht als een kans, als versterking van het reguliere museumbezoek. Ze weten dat je van digitaal erfgoed een fantastisch wereld kunt maken, die dynamisch is en interactief. Hun digitale informatie is vrij beschikbaar en toegankelijk voor iedereen. De informatie wordt op een geheel andere wijze gepresenteerd en maakt het mogelijk bronnen te combineren. Het is alsof je in het museum waant waarin je uren kan rondlopen, kan inzoomen op schilderijen om nog meer te ontdekken over de schilder, de kleuren en materialen. Je kan nadere informatie opvragen over gerelateerde schilderijen uit hetzelfde tijdperk of met dezelfde kleursamenstelling. Het is mogelijk informatie toe te voegen, creatief te gebruiken, eigen tentoonstellingen te maken en verhalen te vertellen via interactieve blogs. De creatieve industrie heeft hier een onontgonnen terrein liggen waar cultureel erfgoed en start-ups elkaar kunnen ontmoeten. En dat is ook de visie voor de toekomst die ik met Europeana heb. Niet alleen een digitaal geheugen voor Europa, maar een creatief digitaal geheugen Waar start-ups gebruik van kunnen maken. Zij kunnen ons op een nieuwe manier naar cultureel erfgoed laten kijken en het interactief maken. Van statisch naar dynamisch. Het digitaal geheugen als creatief laboratorium voor innovatieve bedrijven. Europeana brengt een rijkdom aan bronnen samen. Zowel voor amateurs als professionals die er op elk moment en overal gebruik van kunnen maken. Het historische aanbod is er. Het is nu tijd om ook naar de innovatieve vraagzijde te kijken. Europeana daarom heeft een enorm potentieel. Er is vraag naar diensten vanuit de kunstliefhebber, kunst- en cultuurinstellingen, onderwijssector, onderzoekers, start-ups, gameontwikkelaars, de creatieve sector en ga zo verder. De kansen liggen voor het oprapen. Professionaliseer, werk samen met musea. En stel de bronnen open, maak de informatie interactief, wees creatief en dynamisch. Dan is de sky the limit. Toon ons cultureel erfgoed op een vernieuwende manier aan de wereld. En ontwikkel nieuwe businessmodellen. Europeana 1914-1918 geeft het startschot voor deze ontwikkeling. En daar ben ik trots op. Of u nu een museum bent met waardevolle schatten, of een kleinkind met oude foto's van de zolder of een start-up die een museum-app ontwikkelt, dan hoop ik dat u allen deelneemt aan het Europeana 1418-project. Deel uw eigen voorwerpen van Europa's verleden en leer van de bijdrage van anderen. Gebruik, hergebruik, creëer, innoveer. En draag bij aan een gedeeld Europees geheugen en een gezamenlijk Europese toekomst. Dank u.